We starten vanaf het kruispunt met de Eikelaan en de Brigadelaan, met aan de rechterkant de Sintelbaan. De parklaan snijdt hier als het ware in de weg, waardoor deze verdiept in het bestaande landschap komt te liggen. Aan de linkerzijde staat het geluidsscherm dat tussen de nieuwe kazernelaan en de parklaan instaat en met groene begroeiing is bekleed. Verkeer dat vanuit de burgemeestersbuurt naar de parklaan wil rijden, kan dit doen vanaf de Seelman van Omreweg. Hier wordt een doorsteek gemaakt waarmee richting het zuiden op de parklaan kan worden ingevoegd. De nieuwe kazernelaan is vanaf dit punt richting het noorden een fietspad en dus niet toegankelijk voor autoverkeer. Aan de rechterkant van de weg blijven hier vier monumentale beuken staan. Deze bomen kunnen behouden blijven doordat de weg eromheen gelegd is en het fietspad door middel van een zogenaamde zwevende constructie wordt aangelegd. Aan de linkerzijde van de weg staan hier onder andere de basisscholen uit de burgemeestersbuurt. Op dit punt kruist de parklaan de Sissoltse en ligt een gefaseerde fietsoversteek. Deze fietsoversteek wordt in de komende maanden nog verder uitgewerkt, waarbij onder andere gezocht wordt naar markering en opvallende signalering om oversteken op dit punt nog veiliger te maken. De nieuwe kazernelaan, hier aan de linkerzijde, wordt ter hoogte van dit deel van de parklaan uitgevoerd als een 30 km per uur klinkerweg die aanwonenden bereikbaar blijft. De huidige parkeerplekken blijven hier behouden. Ook hier staat een geluidsscherm tussen de parklaan en Nieuwe Kazernelaan en worden zoveel mogelijk bomen aan beide zijden van de weg behouden. De parklaan loopt verder door naar het noorden, langs het Simons-Teevind-terrein, om uiteindelijk uit te komen bij de rotonde op de N224 richting Arnhem en Utrecht.